Dag, mijn naam is Arif Kiddo. Ik ben lijsttrekker van Beweging DENK. Waarom jongeren moeten gaan stemmen is omdat het ontzettend belangrijk is voor hun en voor hun nabije toekomst. We staan hier in Almere Centrum, een prachtig centrum van Almere stad. Waarom ik deze plek heb uitgekozen is omdat hier veel diversiteit is. Heel veel mensen, heel veel harmonie en daar sta ik namens DENK sta ik ook voor, diversiteit. Stem op 20 maart, dank jullie wel.